Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Het eindexamen 2018, VWO, eerste tijdvak, opgave 24. Het was een opgave die toen ook slecht gemaakt was. En ik probeer vandaag uit te leggen hoe ik denk dat dat komt. En het gaat over dit verhaal, over een, een zonnepaneel en een accu die samen een, een apparaat aandrijft. Dat apparaat doet er verder niet toe, is gewoon als een, als een weerstand hier neergezet. Het eerste ding waardoor het misschien ingewikkeld zou kunnen zijn, is omdat je het zonnepaneel hier gewoon als een spanningsbron hebt getekend. En dat is het ook in zo'n zo verhaal. Er is verder niks, dit is gewoon een spanningsbron. Niet over nadenken dat het in werkelijkheid een zonnepaneel is. Daar begint het misschien al mee. Weet ik niet zeker, maar daar gok ik naar. Oké. Okay. Dit is het, het, het schakelschema. En... Wat ik onmiddellijk hierbij wil zeggen is, is uh, het gaat over de Spanningswet van Kirchhoff. Staat in de opgave. Nou, die moeten we dus gaan gebruiken. Ga ik daar nog iets meer over vertellen. Eén belangrijke ding om al meteen te zeggen hier is, je weet hoe de stromen lopen. Er wordt namelijk gezegd in de opgave, lezen, twee keer lezen, hè, je kent het. Twee keer lezen, er wordt gezegd dat beide spanningsbronnen stroom leveren. Dat staat in de opgave. Dus ik weet, hè, de beide stroommeters geven ook een uitslag, 0,71, 0,25. En ik weet dus dat die stromen deze kant op gaan. En dat ze hier samenkomen samen en dat ze samen zo door die weerstand gaan. Ik weet hoe de stromen lopen. Dat weet je soms niet bij de wet van Kirchhoff. Zoals in een andere filmpje wat ik erover heb, daar weet je het niet. Moet je, het zelf, moet je er zelf een aannemen en dan gaan doorrekenen. Oké, okay, dat zijn dus twee dingen over de opgave die je al meteen ziet voordat je überhaupt gaat rekenen. En nou die Spanningswet van Kirchhoff. Kijk, hè, die stroomwet... Die is makkelijk. hè. Dat is, dat is gewoon een knooppunt en dan gaan stromen in en dan gaan stromen uit. En wat de eigenlijk, stroomwet eigenlijk zegt is maar wat er in gaat, moet er ook weer uitkomen. Nou, dat snappen we allemaal wel. Dus dan zeg je, de som van de stromen is gelijk aan 0. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar die spanningswet, daar zit je met die tekens en dat maakt het moeilijk. En ik zal je uur verklappen. ik heb er zelf soms ook fouten mee gemaakt met die tekens. Want je moet altijd ongelooflijk goed blijven oppassen. Oké, okay. de spanningswet, die hebt hem zo opgeschreven. De som van de spanningen, in, niet in een knooppunt natuurlijk, maar in een stroomkring, die moet nul zijn. In een stroomkring. Die stroomkring mag je zelf kiezen. In dit vooral mag je dus deze stroomkring kiezen, of deze, of deze, welke je maar handig lijkt. Moet je zelf weten. Mijn voorstel is natuurlijk om er eentje te kiezen waarin in elk geval deze zit, want daar zijn we naar op zoek. Dat is de vraag. Welke spanning wordt hier geleverd? Dat is de vraag, vraagteken. Oké. Okay. Even nog voor de spanningswet, om iets te, om te leren onthouden. Een heel simpele spanningsring. Echt buitengewoon simpel, simpel, want dit kan het bijna niet. Hier de spanningsbron, hier de weerstand. We gaan een kring kiezen. We gaan een kring kiezen. Die mogen we zelf kiezen. Nou, laten we zeggen dat we deze kring kiezen. Oké. Okay. Nou, dan ga ik mijn spanningswet opstellen. Om te beginnen, ik begin hier. En dan ga ik door mijn spanningsbron en zoals je ziet ga ik op de goede manier door de spanningsbron. Ik ga met de stroom mee, zoals een spanningsbron die stroom levert. Ik ga zo erdoorheen. Ja? Dat betekent dat mijn spanning positief mag zijn, u. Dus niet min u, maar u. Positieve spanning. Ja? Vervolgens ga ik hier doorheen en nou wordt het interessant. Ik ga met de stroom mee door die weerstand. En ik weet dat hier achter iets moet komen staan wat nul is. En ik heb maar één ding, de spanning hierover, die kan ik berekenen. U is Eker erg. Dat is geen probleem. Maar moet hier nou een min of een plus komen staan? Ja, natuurlijk moet hier nu een min komen staan, want anders kan dit nooit nul zijn als deze positief is. Hè. Dus op deze manier zie je dus hoe dat kan werken in de spanningswet van Kirchhoff. Als je met de stroom mee door een weerstand heen gaat, moet je die weerstand keer de, de, de spanningsval over die weerstand, zo heet dat, die moet je dus negatief nemen. Om het even te illustreren, pak ik even een ander kleurtje. Kun je zeggen, ik, ik pak hem even andersom. Ik ga hem nu, ik, ik doe gewoon alsof ik, ik gek ben, ik pak hem gewoon zo. Ik ga gewoon andersom werken. Mag ook. He, ik, ik, dat mag ik zelf kiezen. Hoe ziet het er dan uit? Kijk, dan begin ik hier en dan ga ik door de spanningsbron helemaal nu de verkeerde kant op. Dus nu moet ik mijn spanning negatief nemen. En dan ga ik terug en nu ga ik tegen de stroom in, hè, want de stroom loopt zo, dat weet ik. Dus tegen de stroom in ga ik die weerstand in. Dus nu, hè, want dit moet weer nul worden, nu moet ik mijn weerstand dus positief nemen. Superbelangrijk, dit is, als je het dus even kwijt bent, dit is een manier om te onthouden hoe zat het ook alweer met die richtingen in de Spanningswet van Kirchhoff. Dit kun je heel makkelijk onthouden. Ik zou zeggen, onthoud deze bovenste. Als je er dus door, op de goede manier doorheen gaat, dan wordt dit dus plus gerekend, positief gerekend. En door de weerstand, met de stroom mee, moet je dat dus negatief rekenen. Dat is belangrijk. En dat is precies het hele punt van die spanningswet van Kirchhoff. En dat is ook het hele, hele gewikkelde van deze opgave. Want dat moet je gewoon netjes doen. En dan is het echt een eitje. Kijk, we kiezen een kring. Nogmaals, ik zei het is handig als deze erbij zit, want daar ging het om. Dus ik zeg, nou, ik pak deze kring. En ik neem deze... Ik neem hem gewoon even met de stroom mee, aan deze kant. Aan deze kant ga ik tegen de stroom in. Hè? Want nogmaals, want ik weet hoe de stromen lopen. Ja? Oké, okay, ik begin hier. Nou, ik ga dus met de spanningsbron, op de goede kant, ga ik door de spanningsbron heen. Dat wil zeggen dat ik de, de, de spanning van het zonnepaneel, UZP, die mag ik positief rekenen. Die moet, dat is een positief getal. Ik weet niet welk getal, maar een positief getal. Dan ga ik met de stroom mee door weerstand R1. Met de stroom mee door weerstand R1. Oké, okay, dat is dus deze situatie. Dat betekent dat ik deze weerstand negatief moet nemen. De spanning die hierover staat moet ik negatief nemen. Min, de stroom is 0,71. En de weerstand is 2,6. En dat, is, dat geeft dus dit, deze bijdrage aan de, aan de spanningswet van Kirchhoff. Ja? Oké, okay, dan ga ik verder door. De stroommeter, daar merk ik niks van. Waarom niet? Omdat stroommeters in deze ideale situatie geen weerstand hebben en, daar, en de, de, dus de stroomkring daar dus niets van merkt. Okay? Ga ik door, nou hier merkt je ook niets van, maar let op, hè? ik ben nu tegen de stroom in het gaan. Ik ben nu tegen de stroom in het gaan. Oké, okay. nu ga ik dus tegen de stroom in door deze weerstand heen. Wat betekent dat? Nou, dat is dus die andere situatie, deze. En dat betekent dat ik nu die weerstand positief moet nemen de Spanningsval over deze weerstand moet ik positief nemen. Dat is dus plus 0,25 keer 1,8. En vervolgens ga ik ook nog eens een keer tegen de accu-spanning in. Ik ga de tegen in, dat wil zeggen dat ik die ook negatief moet nemen. Min 12, want die is 12 volt, dat is gegeven. En dit hele verhaal is gelijk aan 0. Oké, okay, nou moeten we even rekenen, uh, dus UZP min, dit is dan uh, uh, 1,85 volgens mij, ja hoor, 1,85. Dit is plus 0,45, min 12 is gelijk aan 0 gaan we eens even kijken hoe dit werkt. Dit is, um, eh, dus dan krijg je hier UZP, gaan we naar de andere kant brengen. Hè. UZP gaan we 12 naar de andere kant brengen, min 12 naar de andere kant brengen wordt 12. Min 1,85 uh, dat wordt natuurlijk plus 1,85. En plus 0,45 wordt min 0,45. Als je dat allemaal als je bij elkaar optelt, dan kom je uit op een totale spanning van 13, 4 volt. Dat is de manier om dit te doen. Keurig de, de spanningswet van, van Kirchhoff toepassen. Even voor jullie informatie. Er zijn nog twee andere manieren waarop je dit kunt doen. Die ga ik even kort aangeven. Niet helemaal uitwerken, want dat, is niet, dat werkt allemaal op dezelfde manier. Maar een andere manier is: ik gebruik deze kring, die grote kring. Ik zal hem even stippelen die kun je ook gebruiken. Waarom? Omdat je bij opgave 23 al berekend hebt wat de spanning is over deze weerstand. Dat heb je al berekend, die is 11,55 volt. Dat heb je al in de vorige opgave berekend. Omdat je die spanning ook hebt, weet je dus wat deze spanning is, hè, wat de spanning die hierover staat, En kun je op dezelfde manier, met exact dezelfde manier, kun je dit uitrekenen op het precies hetzelfde getallen uit. Ja? Um, een andere manier om hier naar te kijken, um, die, is, die is iets uh, Conceptuele, maar het, het, het, het, het, je gebruikt dan niet formeel de spanningslaat van Kirchhoff, maar ik denk wel dat het goed gerekend zou worden als je realiseert: als ik hier een spanningsmeter uh, zet, dan maakt het niet uit of ik die spanning hier meet, daar meet, daar meet, daar meet, daar meet, daar meet, daar meet dat maakt allemaal niks uit. Hè? Dus ik weet dat dit, de, spanning, de totale spanning hier gelijk moet zijn aan de totale spanning daar, want er is hier geen spanningsverschil tussen. Als je dat nagaat, dan kun je zeggen. Um, ik heb hier een bepaalde vele spanning staan. En die moet gelijk zijn aan de vele spanning die ik hier heb. En op die manier kun je op dezelfde manier op deze wijze erachter komen wat die, uh, dat, dat die, dit 13,4 moet zijn. Dus uiteindelijk zijn er drie manieren om het te doen. De meest eenvoudige manier, de meest directe manier is de te toepassen op deze kring. En dat is hetgene waar ik jullie uh, wat heel graag wil uitleggen. En ik hoop dat je dit niet vergeet dat je altijd begrijpt waarom het negatief is als je door een, met de stroom mee door een weerstand gaat bij het toepassen van de spanningswet van Kirchhoff. Veel succes!